De actie gaat tot nu toe uh, uh, heel goed, zoals je ziet is, uh, dat was nog wel een uitdaging om uh, de grafiek die hier geschilderd is op de, op de muur niet te laten aansluiten uh, op de banner. Het was wel een om plan, maar dat is heel netjes uh, gelukt. Dus heel uh, nou, behoelde voor, voor de activisten en, het, uh, en het, uh, nou, de, de, de, tot in de puntjes uh, de voorbereiding.